volgende vondst een van de uh, hengsel of uh, zijn een paardrijtuig maar is er genoeg te vinden hier, op naar de volgende en, en een heel klein knoopje nou dit mooi versierde voorwerp is de volgende ja, ik denk een soort uh, haakklip of gespje ziet er leuk uit volgende scharniertje geen idee hoe oud Eindelijk weer een muntje. Voilà. Even schoonmaken, lijkt een duitje. Nou, het is zeker een uh, munt, koper. Het lijkt nog wel wat op te staan, maar uh, moeten hem thuis gaan oppoetsen. Maar, uh, zoals die nu is, kan ik er niks van maken. En de volgende vondst is een googel. Nou van de oppervlakte, mooi Willemscent, redelijk scherp, 18,27 Even draaien, hier de andere kant, mooie munt, op naar de volgende Nou volgens mij kunnen we iets van de bucketlist gaan afstrepen zilveren dubbeltje, de persoon die naar rechts kijkt dus ik denk dat ik eindelijk mijn eerste Koning Willem, dubbeltje te pakken heb. moet hem thuis nog even schoonmaken. En dan zie je hem beter terug, maar uh, hier zat ik al heel lang op te wachten. Yes! Nou, en de volgende. Wat gedrukt vingerhoedje, maar wel met mooie versieringen erop uh, Geen idee of die van zilver is, want dat zou helemaal gaaf zijn uh, Dit is de mooiste die ik tot nu toe heb gevonden, jammer dat hij plat is Thuis even schoonmaken En kijken of we hem wat, uh, wat netter kunnen krijgen Ja, en dan uh, wordt het alleen nog maar leuker met nog een zilveren duppie Dit keer wil Mina, maar ja, ik heb hem uh, nu eindelijk te pakken Dus hier zijn we ook gewoon hartstikke blij mee daar ben je ik kan het jato nog niet lezen, luister even schoonmaken maar twee keer zilver vandaag topdag, yes musketskogel klinkt goed en het is een knoop geen idee of er nog iets op staat dat we zichtbaar kunnen krijgen op naar de volgende en de volgende is een mooie gesp pinnetje ontbreekt maar op naar de volgende Deo cent, redelijk scherp, 1895. Op naar de volgende. En weer een kogel. Waarschijnlijk Tweede Wereldoorlog. Het Helaas gebroken bij het terugbuigen. Maar nu nog een keer een zilveren vinder. Nou, weer een leeuwzend Mes en mes scherp. Gaan we even omdraaien. 1877. Ziet er nog hartstikke mooi uit. Op naar de volgende. Nou, jongens, het is niet te geloven. Weer een zilveren dubbeltje. Uh, ik heb al een beetje op poetsen. Helaas is deze een beetje versleten. Moest je hem thuis mooier kunnen krijgen. Uh, en ik hoop de afbeelding op, want ik denk dat dit een jonge koningin Wilhelmine met lang haar is. Uh, ja, je ziet al wat beschadigingen. Thuis even oppoetsen, kijken wat er tevoorschijn komt. Maar Derde zilveren duppie op dit veld, yes. Duitje Zeelandia denk 1757. Ik moet hem nog even oppoetsen, maar mooie duit. Nou, we hebben weer een muntje. Daar, even kijken wat het is. Even oppoetsen, momentje. Nou, ik zie duidelijk een medal staan. En iets van. Aan de andere kant, iets van golden medal. Nou, hij is inderdaad uh, niet van goud, dat kunnen we wel zien. Maar geen idee wat het wel is. Ehm. Uh, thuis schoonmaken en dan uh, kijken wat het is. Ik ben wel benieuwd.